Werken op het Haga Ziekenhuis is elke dag weer uitdagend. Het de, is de, een de, de spoedeisende hulp, de level 1 opvang voor traumapatiënten. Eén moment ben je multitrauma opvangen, andere moment een cardiale patiënt. En daarnaast de, zit ook direct naast het Juliane Kinderziekenhuis, waar we ook veel variatie krijgen. Lijkt dit je wat? loop een gezellige nachtje mee. Of solliciteer je?